Welkom bij de volgende video. Ik ga jullie leren hoe je de tanden van je hond kan bekijken. Dit ga ik samen doen met Mees. Bij de oefening: tandjes laten zien, heb je geen brokjes vast. Je brengt één hand onder zijn kin. En de andere hand gaat rustig een beetje kriebelen op zijn Ze snuit. Onderste beurt: de ene hand, de andere hand. Zo. Dus door krijgt hij daar een beloning voor. Deze oefening wordt veel gedaan bij dierenartsen. Om even naar zijn tanden te kijken. Of tijdens het wisselen van puppy's. Of als er bijvoorbeeld een splinter zit in die bek. Dan kan je die eruit halen. Dus één hand eronder. Dat zit. Eén hand eronder. De andere hand kriebelt rustig over zijn snuit. Nou, en als dat goed gaat... Dan doe je gewoon de lippen omhoog. Goed zo. En wordt je weer En dat kan je aan de andere kant ook doen. Dus Omste beurten, rustig. zijn lippen aan de kant. En kijk. Goed zo. En zijn voortuintjes. Rustig ze snijdt omhoog. En kijken hoe dat eruit ziet. Belangrijk bij tandjes laten zien is dat je niet de ogen afsluit. Zie dat het meestal ook naar beneden bukt. Die vindt dat helemaal niet prettig. Dus gewoon echt met je vingers op die snuit. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hier thuis mee aan de gang kan gaan. Als er nog vragen zijn, laat het me weten. Tot de volgende video!